Goedendag, hartelijk welkom bij Van Helder Relatiegeschenken. Mijn naam is Sven. En ik ben Niels. En wij werken op de afdeling Verkoop. De komende tijd gaan we wat leuke vlogs voor jullie schieten. Maar we gaan wel eventjes naar binnen, want het is aardig koud en dan zien we jullie zo terug. Ja, tot zo. Welkom in de showroom van Van Helder Relatiegeschenken. Hier is gelukkig een stukje warmer als buiten. Lekker. Zeker. Ik neem je even mee door, uh, door onze showroom heen. Uh, deze gaan we in een volgende vlog nog toelichten, dus wees niet bang, tussen neuslippen neus en lippen door. We hebben een heel mooi koffiezetapparaat, dus heb je een keertje tijd, heb je een keertje zin, kom vooral een keertje langs om met onze bakje koffie te komen drinken, zodat wij de showroom in real life laten zien. Dat is misschien net zo leuk, voor nu mijn collega's fans, zit er helemaal klaar voor. Hi ik ben inderdaad helemaal klaar. Van Helder Relatiegeschenken is al 52 jaar jouw betrouwbare partner in het leveren van relatiegeschenken. Het begon in de koffiebak met de balpen. In de loop der jaren zijn er uiteraard veel meer artikelen bijgekomen, ik heb een aantal op tafel uitgestald. Deze gaan we in de volgende vlog gewoon met jullie door bespreken, maar wat wil jij zien? Laat het eventjes weten in een reactie hieronder, dan komen we daar in de volgende vlog op terug. Voor nu, we hebben een uh, leuke afsluiting bedacht. Uh, ik vond hem creatief, Sven heeft hem bedacht, dus die is er helemaal blij mee dat we hem gaan gebruiken. Trom, hol, aju! Parablu! Hoi! Hoi.